Studenten Waters staat voor een waterschap waarbij technologie en innovatie centraal staat. We zouden graag willen vernieuwen door de samenwerking aan te gaan met bedrijven, onderwijsinstellingen en met elkaar. Wij gaan ons inzetten op meer diversiteit, duurzaamheid en recreatiemogelijkheden. We willen dat de stem van jongeren mee wordt genomen in het bestuur van de waterschap. We willen ons inzetten op meer mogelijkheden tot recreatie. En we willen dat noorder zelfvest weer een koploper wordt op het gebied van duurzaamheid. Ons waterschap gaat te maken krijgen met veel uitdagingen en veel veranderingen. Stem Water voor een leefbaar en toekomstbestendig waterschap.